Als ruiter hebben wij de taak om de bovenlijn meer te laten ontspannen en de buikspieren te laten aanspannen. Op die manier komt het paard in een optimale balans. Een hele goede methode om dit te stimuleren is het gebruik van een Concord. Dit is bewezen dat deze de aanspanning van de buikspieren stimuleert en de ontspanning daarmee oprekking en ontwikkeling van de bovenlijn uh, tevens stimuleert. Het is een hele goede methode om dus niet alleen onder de man, maar ook aan de hand hiervoor de Concord te gaan gebruiken. Naast gewone training adviseer ik vaak twee uit drie keer per week uh, te stappen met de leader. Zo loop je overcompensatie en fixatie eruit. Soms is het zoeken waar het paard op dat moment het meeste baat bij heeft, en is het fijn om juist uit de lunch of de leader te kunnen kiezen. I pride myself in being a person who really wishes to work in a very animal-friendly way, and so when I started training Wiseacre, I really omitted any training methods that seemed to tie the horse down. I was advised to use the Concorde leader to really support and assist him. And so I started it and I was amazed that this is not about using power and force. It's about actually offering support to your horse. And I see the way that he works and is very happy and it is very friendly to him. Het is goed dat de Concord veel onderzoek heeft laten verrichten naar zowel de leader als de launch. Dat heeft opgeleverd dat er is gebleken dat, uh, dat er zonder druk en op een diervriendelijke manier de bovenlijn tot ontwikkeling komt hè, door aanspanning van die onderlijn. Uh, ik heb hier drie paarden staan. Eén daarvan is Clover. Uh, dit is een Iers jachtpaard en uh, die is sinds anderhalf jaar bij ons. Toen hij anderhalf jaar geleden bij ons kwam, toen ontdekten we dat hij zich eigenlijk heel moeilijk kon ontspannen. Hij drukte zijn rug weg en uh, bracht zijn hals omhoog. En uh, ja, dat was, een, uh, dat was een probleem. En dat hebben we opgelost door uh, de Concord Launch te gaan gebruiken. En eigenlijk al vrij snel toen we die gingen gebruiken, liet hij zijn rug los. ging gingen mooi voorwaarts, neerwaarts lopen en maakte mooie ruime passen. En daar hadden we met rijden ontzettend veel plezier van. Als paardendierarts en chiropractor heb ik veel te maken met rug- en halsgerelateerde problemen bij paarden. Zeker groene paarden hebben veel moeite met het eigen balans nog vinden. En de opdracht van de ruiter is om juist diep, zelfstandige balans terug te vinden. Uh, I've got a beautiful horse, but when you look at him holistically, he's got a little bit of a weak back. And what is incredible see is that we've only been in training for a short time but already he's got a beautiful confidence that's coming through his stride and he's starting to develop the very much needed muscles to train and work